Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 29 maart. God wordt niet verheerlijkt door ons lijden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Colossensen 3, vers 2. Richt u op wat boven is... Niet op wat op aarde is. Veel christenen leven met het verkeerde idee dat God wil dat ze lijden. Hierdoor ontstaat een non-stop slachtoffermentaliteit. Lijden is onvermijdelijk, maar God verheugt zich niet in ons lijden. We eren God wanneer we een goede houding hebben tijdens ons lijden. En Hij wil dat we overwinnen. Dus waarom zouden we ervoor kiezen om bitter, boos en gewond of depressief te blijven? Er is een trefzekere manier om het lijden met de juiste houding te overwinnen. Richt je op en houd je gericht op wat boven is, niet op wat op aarde is. Je moet gewapend zijn met de juiste manier van denken, anders zul je opgeven tijdens moeilijke tijden. Richt je op en wees er volledig van bewust dat jezelf verplaatsen van slachtoffer naar overwinnaar geen snel proces zal zijn. Het zal tijd kosten, maar je ervaring zal je sterker maken en je in staat stellen om anderen te helpen die geconfronteerd worden met hetzelfde gevecht. Wees verheugd over je toekomst en realiseer je dat wanneer je door iets heen gaat met God, dit betekent dat je er aan de andere kant met een overwinning uit zult komen, wat niet van je afgepakt kan worden. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik heb uw hulp nodig om mijn slachtoffermentaliteit te overwinnen. Ik kies ervoor om mij te richten